Ik ben Simon, ik ben de winnaar van Rotterdam Games V Giveaway. En vandaag komt Trust Gaming langs om mijn gaming setup te verbeteren. Wow! Oei. Nou, eh... ik moest